jou heel veel succes vanavond. Het eerste nummer dat ik voor jullie ga spelen is een ja, zelfgeschreven nummer aan het heet Broken. I hate Het is een wat bijzonder nummer voor mij, uh, want een deelwagen van mij uh, heeft een broer gehad. En die moet nu eigenlijk afscheid nemen van alles. En daar gaat het nummer ook eigenlijk over. Ja See Say okay. Goodbye and Broken, twee eigen nummers, daar worden we helemaal stil van als we jou zo mooi horen zingen en zo geweldig horen begeleiden op de gitaar. Koude Rillingen, fantastisch, heel mooi optreden, blijf even staan, want ik ga onze jury eens even vragen of zij tussendoor al eens een klein commentaar willen geven. Save, het woord even aan jou. Uh, ja. Nou, uh, dankjewel, uh, Aukje. Uh, ik, vond het, uh, ik vond het heel bijzonder. Dat is zo'n avond waarvan je uh, over 30 jaar denkt, nou, een van de allereerste optredens van Aukje Hermans. Je hebt je naam overigens mee, wat mij betreft. Je ja, achternaam, dat dus heb je zelf. Maar uh, dat heb ik meegemaakt. Ik zie een klein meisje met een gitaar. Weet je wel, ze moet nog op maat van haar eigen gitaar groeien. Zo klein is ze. De microfoon staat er hoog. En ze speelt twee eigen geschreven nummers. Het zijn zware nummers. Meisje, meisje gaat diep. Ik vond het ontroerend. Ik vond het volstrekt geloofwaardig. Van de eerste seconde tot de laatste seconde. Ik vond je breekbaar. En ook heel sterk. Um, ik, uh, ja. Stil. stil ja, ook wel een beetje. Ik vond het echt, echt knap. Ik vond het echt heel mooi. En ik heb me verder, verder niet zo. Ik, ik heb niet zoveel concentratie op stand van, van muziek of liedjes schrijven. Dus dan geef ik graag het woord aan de linker buurman. Maar ik hoop dat je. Uh, uh, dat je veel met collega-artiesten de komende, de komende tijd uh, uh, onder, onder, uh, kunt, kunt, kunt, kunt flowen en ik, ik, uh, ik, uh, ik hoop dat je in een keer een dag met uh, Mo uh, uh, optrekt. Dat lijkt me, dat lijkt me je, je zeer gegund. Een artiest ben je voor mij al. Ja, ik ben het eigenlijk behoorlijk met de, met de voorzitter eens, zullen we zeggen. Wat ik vooral heel sterk vind van jou, is dat je, uh, je bent heel erg puur Dus je komt erop en je begint gewoon te spelen. Dus dat vind ik dat je heel goed doet. Wat ik ook, wat, wat ik ook heel mooi vind, dat is uh, dat je zingt over dingen die in jouw directe omgeving gebeuren. Hè? En dat is volgens mij, het kenmerk van een goede songwriter is dat je niet moeilijke dingen moet gaan doen, maar je moet dingen doen die hem raken. Ik heb één negatief dingetje, doe die Peter weg. Je moet je nooit meer gebruiken, want heb je hebt echt niet nodig. Nou, ik heb nog één dingetje, en dat bedoel ik niet vervelend. Hè? Maar je, je zit prachtig, je hebt een hele eigen stem. Uh, je doet heel veel met drie akkoordjes. Hè? Soms, maar nogmaals, ik wil me niet met je liedje doen hoor, want ik vind het heel knap wat je doet, ik meen het echt. Maar misschien is het leuk om eens een keer een hoek te verzinnen. Verzinnen is een ander akkoord want bijvoorbeeld het eerste liedje, en dan speel ik die akkoorden en dan speel je het vrij. pak daar gewoon eens je hoeft dat niet te doen, je moet het zelf nemen. Dan pakken ze een heel ander akkoord en kijk eens wat er gebeurt. Dan, ga je, dan kom je een beetje van dat kandelende af, wat eigenlijk ook heel mooi is. Maar ik bedoel het echt heel positief. Je hebt het supergoed gedaan. Alleen niet bij die wil ik niet meer zien. Ja, ook mag, mag ik iets zeggen over jou? Eh, ik ga niks zeggen over je kwaliteit, want die heb je gewoon eh, alles mee. Um, ik heb een paar keer mijn ogen gesloten en dan zag ik een, een meid voor een volwassen meid, die heel veel meemaakt in haar leven, of heeft gemaakt. En dan denk ik mijn ogen open en ik jou en dan denk ik: hoe kan dat? Hoe kan jij zo'n mooie tekstje schrijven en uh, uh, zo'n goede stem? Je hebt alles mee wat mij betreft, heel goed. Um, je moet alleen, en dat heeft veel gezegd, laat die microfoon iets lager zetten, want je hebt een heel mooi gezichtje en dat zien we niet. Het zit precies achter de microfoon, maar uh, buiten dat, uh, complimenten. Dankjewel. Okay. fantastische woorden van ons uh, juryteam. En die mag je zeker in je zak steken. En we komen daar uh, straks uh, op terug. Ik ga de jury even heel moeilijk.